De energieprijzen blijven stijgen en voorschotten en facturen worden onbetaalbaar. We proberen bij testaankoop te antwoorden op alle vragen die er binnenkomen. En dat gaan we vandaag doen met Jordi van Pamel, onze energie-expert, en onze woordvoerder Simon November, om een beetje te kaderen wat wij allemaal als consumentenorganisatie doen. Welkom. Eerst misschien even kijken naar de prijzen nu. Jordi, hoe staan die ervoor? Wel, um, de prijzen op de groothandelsmarkten zijn eigenlijk uh, sinds uh, half juni uh, continu een stijgende lijn gegaan. Uh, met een voorlopig hoogtepunt uh, in augustus, toen eigenlijk recordprijzen werden opgetekend. En ja, dat zijpelt natuurlijk door in de, in de consumententarieven, en de tariefkaarten die leveranciers elke maand op hun website uh, publiceren. Als we daar gaan kijken voor deze maand, voor een, een variabel uh, tarief, een gemiddeld verbruik, ja, dan kom je aan zo'n 5.700 euro uh, op, basis van die, uh, op basis van die tarieven. Um, ja, dat is natuurlijk uh, erg veel. Uh, het positieve nieuws is dat we zien dat op de grote handelsmarkten sinds begin september de prijzen wel... Uh, heel sterk aan het dalen zijn, al blijven ze natuurlijk wel op een erg ni niveau, hoog niveau in vergelijking met, uh, met een jaar terug.